En welkom bij de nieuwe aflevering van de Kinderstem. Ik ben Lars. En ik ben Imen. En deze week hebben we heel veel nieuws. Waaronder de kinder. Uh, pff, de kist. De kers... De kinderpersconferentie. Nou. Kinderpersconferentie. Ja, applaus voor Imen! Yeah! Hey. En wat hebben we nog meer, Lars? Wat hebben we nog meer? Ook hebben we twee interviews klaarstaan, namelijk met Sigrid Kaag. En onze special guest van deze week, Splinter Chabot. Wow, waarom Splinter eigenlijk? Nou, Splinter is erg betrokken bij de politiek. Oké, okay. en hij is, doet natuurlijk ook Wie is de Mol. Zeker. Ja, maar dat heeft toch niks met politiek te maken? Ja, maar Charlotte Nijs heeft ook Wie is de Mol. Ja, nu maar dus We maken gewoon het, maken. het rijtje af. Oh, dus misschien hebben we de, halen we er nog wel nieuws uit. Ja, wel. Mm. Wie weet, wie weet, wie weet. Gaan we proberen. Hé, hey, wat is jullie deze week opgevallen? Heel veel verschillende dingen, waaronder dus de kinderpersconferentie met Hugo de Jonge en Mark Rutte. Ja. En uh, uh, op, de, even kijken, op de woensdag waren scholieren en studenten uh, aan het protesteren in Den Haag... ...omdat ze wilden dat de universiteiten en de middelbare scholen weer open gaan. En okay. op dinsdag was er een rechtszaak tegen de Nederlandse staat uh, over de avondklok... ...dat het niet goed onderbouwd was, omdat de, het blijkbaar geen uh, noodwet was... Uh, dat het niet echt noodzakelijk was, dus dat de wet door de Tweede en door de Eerste Kamer had gemoeten. Zo oordeelde de rechter. Dus uh, de Nederlandse staat is in hoger beroep gegaan, maar tot aan het hoger beroep geldt uh, de avondklok nog steeds. En wie daarop reageerde, onder andere, dat was uh, Geert Wilders. Hier zien we hem. Die zag er een beetje bijzonder uit. <lacht> ja. Hij zei zelf dat hij zich geschoren had. Ja, maar ja, dat weet je natuurlijk nooit. Eigenlijk denk ik dat hij gewoon uh, was gaan schaatsen. Maar het ijs niet gevallen? Ja, misschien bij het schaatsen. Want dat werd er ook gezegd. Dat hij, hij kon niet zeggen dat hij gevallen was, want dan heb je een gevallen lijsttrekker. En dat klinkt, klinkt natuurlijk niet zo goed als je gevallen bent. Nou, dan valt de hele politiek, want het hele kabinet is ook al gevallen. En met de avondklok was ook een beetje, waren ze ook een beetje door het ijs gezakt. <laughs> ja. Soort van. En er werd ook letterlijk door het ijs gezakt op de, op de Hofvijver. We kijken ja. even, we kijken even, ja. ja. Oh. En er was ook een filmpje van uh, Bob Koekstra. die aan het schaatsen was. Is het tactisch Hij slim denkt. dat politici dat soort, dat soort filmpjes van zichzelf laten zien? Nou, ik vind wel gewoon dat een politieke lijsttrekker ook gewoon een mens mag zijn, zeg maar. Dus in principe wat dat betreft vind ik het wel gewoon leuk om dan te zien wat lijsttrekkers ook eigenlijk buiten hun politieke leven ook nog doen. Aan de andere kant denk ik zo van ja, het moet ook weer niet een tactiek zijn om meer stemmers op te, brengen, uh, op te halen. Maar wat Kijk, denk jij Lars? Is ja, het, is het, is het gewoon denk... spontaan een leuk filmpje of is het wel tactisch, is daarover nagedacht? Ik denk dat zijn. ...over zijn hele Instagram-account nagedacht is, uh, by the way. Maar um, ja, ik denk dat uh, heel veel uh, Nederlanders houden van schaatsen. Vinden ze het leuk. Dus ja, als je dan een lijsttrekker ziet die dan uh, zegt... ...nee, sneeuw, allemaal stom, schaatsen, boe! Ja, dan voel je minder connectie met hem, dus ga je waarschijnlijk minder vaak op hem stemmen. Oh, dat, dat, zou, dat zou nog wel eens kunnen. Is er eens kunnen. Hé, hey, uh, maar we hadden eigenlijk ook nog, hadden jullie zelf nieuws. Of tenminste, Iman e had heel groot nieuws. Ja, klopt. Wat is er gebeurd? Um, ik ben Amsterdammetje van het jaar geworden. Applaus! Yes. Gefeliciteerd, Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Hey, nou? Wat is dat en wat betekent dat, Amsterdammetje van het jaar? Um, nou, de, het Amsterdammetje van het jaar is, zeg maar, dus dan zijn er een aantal kinderen die allemaal mooie dingen doen voor de stad, zeg maar. Die worden daarvoor dan uh, genomineerd. En dan wordt er elk jaar iemand uh, eigenlijk gekozen, zeg maar. Oké, okay, en jij bent gekozen. En waarom? Uh, ja, nou eigenlijk heel veel verschillende dingen. Zo heb ik uh, Jongplein 4045 opgericht om uh, samen met de buurt de buurt nog mooier en beter te maken. Ik heb in de eerste Amsterdamse kinderraad gezeten. Uh, ik zit in het 4 en 5 mei-comité van Plein 4045. En natuurlijk de kinderstem ook natuurlijk. Woe! Mm -hmm. <laughs> yeah! <laughs> en uh, dat doe ik allemaal om kinderen een stem te geven en me in te zetten uh, voor gelijk kansen tegen hokjes denken discriminatie en racisme. Hé, hey, en wat heb je gewonnen? Een, een, een beker. Oh, ja. die willen we zien dan natuurlijk. Hij is heel groot. Wow! wow. Oh, wat een vette. Daar kan aardig wat cola in. Oh, die is echt <lacht> heel gaaf. Was die met snoep gevuld? Of, uh... Helaas niet. Nee? En is het een wisselbeker of mag je hem houden? Je mag hem houden. Veeeeet. Hé, hey, um, wat zullen we eerst doen? Zullen we eerst Sigrid Kaag laten zien? Of eerst maar we zijn nog één nieuwtje vergeten. Oh, moeten, hebben we nog meer nieuwtjes? Ja, namelijk laatst laatste uh, afgelopen week waren alle vrouwelijke lijsttrekkers uh, te gast bij M. Waaronder Kaag. Oké, okay. hebben ze het goed gedaan? Maar mee? heel opvallend, het waren er maar vier. Je had de Partij van de Dieren, PvdA, uh, SP en uh, D66. Ik vind het gewoon heel erg opvallend hoe weinig vrouwen er eigenlijk lijsttrekkers zijn en hoe weinig vrouwen er in de politiek zitten. Het weet je, er, zoveel mensen zeg maar, in deze samenleving zijn vrouw, maar toch zijn er niet zoveel vrouwen aan de macht. Dus ik vind dat daar zeker uh, ja, meer actie over moet worden. zeg maar. Daar hebben jullie het ook met Sigrid Kaag over gehad. Ja. Zullen we daar even naar gaan kijken? Is goed. Yes. Dat is een hele goede vraag, een hele slimme vraag.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 Uh, nee, want dan moet je Nederlands voor spreken om dat te doen. Maar, Sigrid ik, Fromage? Dan? Uh, uh, nee, ook niet, want ze wisten het niet. Uh, ze noemden me altijd Sigrid. Het was natuurlijk altijd grappig uh, zo van, oh is dat sigaret, uh, et cetera. Nou ja, daar was ik als kind ook wel aan gewend.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 Ja, ik vind het zeker ook bijzonder om zo te doen en al die belangrijke mensen zeg maar, uh, te leren kennen en onze stem mee te geven. Zodat zij ook gewoon een keer naar ons kunnen luisteren. En dat is gewoon zo belangrijk. Lars, geval... hoe vind jij nou, het om te doen? Nou, het is natuurlijk heel mooi dat uh, al die lijsttrekkers ons ook de ruimte geven om hen te vragen wat wij belangrijk vinden. Niet alleen de volwassenen. En ik vind ook echt dat, uh, dat het eigenlijk standaard zou moeten worden. Dat elke... Uh, ...lijsttrekker, standaard, eens in de week of zo... ...met een klas van kinderen... ...in gesprek gaat. Wat vinden jullie belangrijk... ...en hoe kan ik daar iets aan doen? Dus... deze week ook de, de kinderpersconferentie, hè? Ja. Wat vonden jullie daarvan? Ik vond het zeker goed dat het uh, georganiseerd werd. Maar wat ik hoop dat er nog een beetje komt... ...is dat... ...nu was het vooral, weet je al een beetje vertellen... ...waarom dingen in elkaar zitten... ...en hoe dingen in elkaar zitten. Wat ik hoop, is dat er ook gewoon... Een soort gesprek komt dat je echt het gesprek met elkaar kan voeren. En ook net zoals misschien bij de live van Rutte, niet alleen maar vraag, antwoord, vraag, antwoord, vraag, antwoord. Ja, dat is wel wat je nu vaak ziet, dat kinderen gewoon vragen mogen stellen. En wel over wat zij belangrijk vinden. Dus echt heel mooi dat dit georganiseerd is, daar niet van. Maar dat er. Uh, niet zo is dat kinderen structureel ideeën mogen geven, hun mening, echt van dit wil ik dat verandert. Nu is het meer van mogen op kamp, dat. Dat zijn echt vragen die kinderen belangrijk vinden. En heel mooi dat die ook gesteld mogen worden. Maar uh, ja, als bijvoorbeeld ja, andere dingen die kinderen echt belangrijk vinden. Bijvoorbeeld er moet meer gedaan worden aan klimaat, punt. Dat, dat is echt een advies en niet zo'n vraag. Dus daar wacht ik eigenlijk nog een beetje op. Oké, okay, hartstikke goed. Uh, ook nog een groot compliment van Rutte voor, voor alle kinderen in Nederland. Zullen we daar nog even naar kijken? Ja, is goed. Jullie kijken in de eerste plaats naar wat er wel kan in plaats van wat er niet kan. En in die zin zijn jullie ook echt een voorbeeld, en dat wil ik hier vandaag zeggen, voor volwassenen in Nederland. Jullie zijn een voorbeeld. En daarom wil ik vanaf deze plek tegen alle kinderen in Nederland zeggen, recht uit het hart, dank jullie wel. Rutte zegt dus eigenlijk, uh, goh jongens, jullie, jullie kijken positiever naar de wereld. Jullie kijken vooral allemaal wat, wat, wat wij allemaal kunnen, als voor, of uh, hè, wat, wat er wel allemaal kan, in ja. plaats van wat er niet allemaal kan. En ja. daar kan eigenlijk heel Nederland een voorbeeld aan geven. Um, wat vinden jullie van, uh, dat hij dit zo uitspreekt? Nou, het is eigenlijk ook wel wat ik vaak zeg. Dat kinderen vaak veel meer in mogelijkheden denken. Waar volwassenen soms nog te veel in beperkingen denken. Het is dus ook wel mooi dat hij dit nu eigenlijk ja, dan door heeft. Zo naar buiten gooit. Maar ja, het, het, zijn nu, het blijft nu bij vragen. Terwijl als kinderen juist in mogelijkheden denken. Waarom laat je ze dan niet hun ideeën geven? Die ideeën in mogelijkheden. Terwijl ja, bij vragen is het niet echt dat een mening naar voren komt. Okay. Ja, wat ik denk is dat... Complimentjes geven, zeg maar, en zo'n soort Q&A, zal ik maar even noemen, is de eerste stap. De volgende stap is in gesprek gaan en meenemen. Het liefste is dat natuurlijk de eerste stap, maar dat kan helaas nu niet meer teruggebreid worden. Maar ik hoop ook gewoon, zeg maar, voor onze toekomst. En ja, daar hoop ik gewoon voor dat kinderen daarin een stem hebben. En sowieso zijn Lars en ik daar nu gewoon druk mee bezig. Dus daarom denk ik ook dat we het gewoon heel leuk vinden om dit te doen. Supergoed. Daar hebben jullie het ook nog een beetje over gehad met Splinter. Yes. Zullen we hem erbij halen? Ja, is goed. Kijk, hoorde je hem nu wel? Ja! ja! Kijk, okay, wat goed! Splinter, wat goed dat je er bent en wat fijn dat je hier even tijd voor wil maken. Ja tuurlijk, hartstikke leuk, hartstikke gezellig. De agenda zit ramvol. Uh... <laughs> dat is waar, het is heel, heel druk momenteel. Maar vind, ik kreeg ik, ik deze aanvraag binnen en dat vond ik zo ontzettend leuk. En ja, Dat doe ik echt met heel veel plezier. Het is, uh, en lijkt me en hartstikke gezellig en nu doen we zelf allebei... Uh, uh, hartstikke mooie dingen. Ik dacht, nou ja, dat, ik, hier wil ik, wil ik niet eens nee tegen zeggen. Ik wil je heel graag mm -hmm. ja tegen zeggen. Ik heb er ook heel veel zin in. Kijk, ja. gelukkig ja. maar. Ja. En wat ik ook heel goed vind, want ik was vroeger ook op, op, op jonge leeftijd al in politiek geïnteresseerd, maar dat jullie dus zo, op, op, op jullie, op jullie leeftijd al zo gedreven zijn. En niet alleen het interessant vinden, maar ook iets mee doen. En dat, mee, mee, echt mee bezig zijn met ook dingen uitvoeren en er tegenaan bemoeien. Dat is echt, uh, echt heel erg bijzonder en uh, bewonderingswaardig. Dus dacht laat ik dat even aan het begin. Nou, dank ja, ja. ja, dan kun je die in, in je broekzak steken. Of weggooien, dat mag ook. Hè. Ja. En jullie um, hebben een paar vragen, dus kom op met haar. Ja. De... Ja. Ja, ja, kom ja. maar door. Ja. De eerste vraag is: um, waarom vindt u politiek zo leuk? Nou, ik ben een je, overigens. Je mag tegen mij gewoon, zoveel verschillen hebben we niet voor mm -hmm. elkaar. Maar uh, ik, vind politiek... nou, ik vind politiek om meerdere redenen heel erg leuk. Om te beginnen vind ik politiek heel erg leuk, omdat uh, ik ben een heel nieuwsgierig uh, type Dat zullen jullie waarschijnlijk ook zijn, omdat ik vind dus heel veel dingen interessant. Vindt. Dat ik niet alleen. Uh, één, uh, als je als kleuren ziet, dat je niet één, alleen één kleur mooi vindt, maar dat je meerdere kleuren mooi vindt. En het voordeel van de politiek, als het goed is, is dat een beetje de octopus die in het, in het, in het water hangt. En dus de politiek is de octopus en het water is de samenleving. En dan, en dan is dus de politiek met alles bezig. Dus de tentakels en die voertuigen die gaan overal omheen. Dus als je heel erg nieuwsgierig bent en heel veel dingen interessant vindt, dan is de politieke domein eigenlijk een uitstekende omgeving waar je de nieuwsgierigheid eigenlijk kunt beantwoorden en, en ja, kunt botvieren hoe je wel kunt, kunt tegenvieren, moet ik zeggen. En plus, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk, als je dingen wil veranderen, of dingen wil uh, of een positieve richting op wil duwen, of je wil, je wil iets bewerkstelligen. Ja, uiteindelijk, wat jij ook al net zei Lars, is dat... Uh, dat dat eigenlijk alleen in de politiek uiteindelijk gebeurt. En dat, dat daar de mensen aan de knoppen zitten. En of dat nou is in gemeentepolitiek, of landpolitiek, of Europese, Europese politiek. Daar is wel, uiteindelijk moet het daar vandaan komen. Dus ik vind dat al die facetten die, die daarvan, zeg maar, en al die verschillende onderdelen, dat vind ik gewoon heel erg interessant. En wat ik ook, en dat is ook een ander aspect van de politiek, wat ik interessant vind, is hoe mensen, met, uh, als ze met macht te maken hebben, en in zo'n systeem zitten, wat dat met hen doet, en hoe dat de omgang beïnvloedt, en hoe dat uh, mensen ook verandert. En dat is, want dat doet wel met mensen, als ze over dingen kunnen beslissen, en als ze nou, soms ook politieke spelletjes moeten spelen. En ik vind, de politieke spelletjes vind ik heel jammer dat die er zijn, maar ik vind het mechanisme wat plaatsvindt, als die politieke spelletjes gaande zijn. Dat vind ik heel erg heel interessant om te zien. En bijvoorbeeld richting de verkiezingen, waar we natuurlijk nu uh, heen bewegen. heb je allerlei focusgroepen. Mensen die onderzoek doen naar. moet je haar rechts zitten of links zitten? Het is een verschrikkelijke bril in politieke termen. Want ik heb bijvoorbeeld een, een zwaar montuur. net zoals Tako ook dat heeft. Uh, mm. ja, die moet je eigenlijk afdoen. Want in ieder geval. uit onderzoek blijkt dat dit belemmert eigenlijk. Uh, voor de kiezer. Uh, het, een open vizier. Dus, dus mensen kunnen je eigenlijk minder goed aankijken. onbewust. Dus daarom zie je dat Anne-Marc Rutte en voormalig eh, voormalige premier Balkenende en zo allemaal hebben, en Rob Jetten bijvoorbeeld, dat heeft überhaupt geen bril meer, dat ze allemaal of een, hele lichte, een heel licht hebben of geen bril. Nou, dat is allemaal, ik vind ook het ook interessant te zien wat dat soort onderzoeken met mensen doen en hoe dus ook soms de mens eigenlijk uit de politiek wordt gehaald, omdat het daarbij misschien voor de, voor de cijfers en voor de betrouwbaarheidscijfers beter wordt. Dus al die verschillende dingen zitten allemaal in politiek. Ja, en dat is, ja, ik vind dat stiekem ja, een politieke junk ben ik dan. Ik kan beter daar verslaafd aan zijn dan naar iets anders. Denk ik. Maar als je de politiek nou eigenlijk zo leuk en zo interessant, zeg maar vindt. Ja. Zou je dan zelf eigenlijk ook minister of politicus willen zijn? Nou, daar kan ik een aantal dingen over zeggen. Eén, uh, um, wat, ik, wat ik gezien heb, ik ben ook voorzitter geweest van de politieke jongenorganisatie. En um, ik heb van welke? Van de Jvd ben ik uh, voorzitter geweest. Maar het was wel interessant om te zien. Want ik, ik studeerde politologie aan de Universiteit Amsterdam. Maar ik wilde gewoon het politieke systeem eigenlijk zien en ervaren. Um, ik sprak een oud Tweede Kamervoorzitter. Ik kan eigenlijk best zijn eigen woorden aanhalen. Een oud Tweede Kamervoorzitter. En die zei tegen mij: politiek maakt een minder mooi mens van je. En dat vond ik eigenlijk iets heel heftigs. Uh, om, en, en toen vroeg ik ook waarom. En toen zei ze zei: Nou ja, in het systeem. Er zit zoveel wantrouwen. Je moet soms als eerste met een idee komen. Uh, als je uh, aan de ander vast het idee verklapt of even mee spart, dan gaat die ermee vandoor. En dus dat we elkaar niet kunnen vertrouwen en niet durven vertrouwen. Dat zit elke dag eigenlijk in dat politieke domein. En het gevaar is dus, en al zou je dat niet willen, dat je dat ook in je eigen dagelijks leven meeneemt. Dus als je weggaat van, van den, uit Den Haag bijvoorbeeld, uit de Tweede Kamer, en je, en je, en je rijdt naar huis of je fietst naar huis, dat je ook thuis, als je met je vriendinnen of met je vrienden zit, dat je daar ook dat dat inhoudt. in houd. En zij vertelde dat het bij haar wel het geval was geweest. En toen dacht ik, van ja, dat vond, dat vond ik iets heel heftigs. Ik, ik wil niet bijvoorbeeld dat. Ik, wil, ik vind bijvoorbeeld naïviteit iets heel moois. Dat je nog een beetje naïef bent. En dat je ook in dingen durft te geloven zonder uh, uh, grenzen, eigenlijk. En dat vind ik heel belangrijk. En dat wordt in de politiek wel vaak uh, kapot gemaakt. Nou, en wat ik. Eigenlijk vind en wat ik hoop, is dat er, en als ik jullie twee zo zie. Dat gaat helemaal goed komen, maar dat er een nieuwe generatie komt. En misschien dat ik daar ook wel aan bij moet dragen hoor, zeker weten. Daarom heb ik het er ook wel zo vaak over. Maar dat we. Eh, eh, dat we, dat we dat weer loslaten. Dus dat, van ja, dan nou maakt het uit dat iemand zo'n bril draagt of een keer een ander pak. Dat dat niet meteen raar is, maar dat het, dat het weer menselijker wordt. Dus dat dat wantrouwen uitgaat. Dus om een kort antwoord te geven op je vraag. Uh, dat zou ik ook even doen. Ik, ik heb nu niet per se behoefte om de politiek in te gaan. Maar zoals je hoort, het zijn wel, heb ik wel idee over wat ik denk dat er anders moet. Dus ik sluit ook nooit uit dat ik nooit de politiek uh, op, over, over een lange termijn, zeg maar, uh, toch inhuppel. Maar nu moet ik zeggen, je kan ook politiek van buiten de politiek. Dus Tim Hoffman onder andere en ik probeer onder andere met, ik heb een boek geschreven en daar probeer ik ook, Er zitten wel politieke boodschappen in altijd, dus dat probeer ik op die manier alsnog uit te dragen. Ja. ja, Mogen we nog één vraag doen? Ja, van mij mag je alle vragen stellen, ja zeker. Ja, ik weet niet hoeveel u er nog hebt. Oh, nou daar gaan we nog even zitten. Ja, we zitten zo, ja, nee, ja dan dan gaan we dan. Zeker, Kom maar door, hoor. ja. Nou, in de politiek um, is het altijd toch best wel... Een verhaal Sommige lijsttrekkers Die treden af, anderen blijven zitten. Hetzelfde geldt zo met ministers. En eigenlijk weet je ook nooit echt wie je kan vertrouwen. Maar lijkt, uh, ja, de Tweede Kamer lijkt het Den Haag dan eigenlijk ook een beetje op wie is de mol? Ah, <laughs> kijk eens aan. Uh, ja, eigenlijk wel. Want bij wie is de mol? Ik ga het natuurlijk uh, over verleiden en. Ja, het nou, drie dan wat zwaar. Het is natuurlijk wel een spel. Dat moet ik even zeggen. Je, nou, bij wie is de mol? is dat bedriegen en het liegen en natuurlijk de waarheid naar je hand zetten. Zo zou een politicus altijd zeggen van nou, ik vertel mijn waarheid of ik vertel een deel van de waarheid. Of als ze eigenlijk liegen, dat ze zeggen van nou, ik heb niet alles verteld, maar wat ik heb verteld is wel waar. En dat is deels ook bij Wie is de Mol zo. Dus dat is in die zin lijkt politiek en Wie is de Mol wel op elkaar. Alleen moet ik wel nou één ding zeggen, bij Wie is de Mol is het natuurlijk echt puur entertainment en is het leuk. En bij de politiek gaat het natuurlijk wel echt over belangrijke dingen. Dus, dus het, ik denk dat het politieke spel lijkt eh, wel misschien voor een deel op Wie is de Mol. Alleen eh, vind ik wel heel belangrijk, Wie is de Mol is natuurlijk, uiteindelijk maakt het, is natuurlijk leuk voor de kijker. En ook voor, leuk voor ons om het te doen. Maar uiteindelijk gaat, eh, ligt er, als het goed is, niemand wakker over twee jaar. Van goh, eh, die ging er toen uit en weet ik veel wat. Maar in de politiek gaat het natuurlijk wel over, nou zeker de toekomst. Als daar niks gebeurt, als het maar te lang getraineerd wordt. Zitten wij zo meteen, jullie generatie, maar ook mijn generatie. Ja, hebben we natuurlijk gewoon een probleem, want de, de, de klimaatverandering moet aangepakt worden. Dus daar, gaat natuurlijk wel, uh, daar kan je geen vrijstelling voor vinden, laat ik het even zo zeggen. Mooie antwoorden. Zullen we nog één laatste vraag doen? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, ja zeker. Iman? Ja, um, de laatste vraag dan hè. Uh oh, <lacht> ja. <lacht> ja, ga je nu vragen wie er mooi is, nee hoor. <lacht> <lacht> um, ja, Moeten oh, okay. ja. Moet politici meer naar kinderen luisteren? Ja, vind ik wel. Ik heb ooit een gesprek gehad met Jan Lau en die zei toen ook, uh, het ging hij het Boekenbeek dus dat is inmiddels, was voor mij thuis 18 was dat. Uh, Maarten is 18 in toen, zei hij ook van ja kijk, uh, eigenlijk zou er een lege stoel, en ik denk inmiddels de dat die stoel gewoon gevuld zou mogen worden, maar een lege stoel bij elke vergadering uh, uh, uh, moeten staan, bij elke politieke vergadering moet staan, omdat een politicus neemt, en een minister neemt, en een, ook een minister-president neemt, beslissingen niet over iets wat morgen gebeurt, maar over, over iets dat over 15, 15, 20 jaar effect heeft, dat het echt het langer het lange termijn is. Dus je doet eigenlijk voor die lege stoel. Want wat, wat zei Jan Lauw, In die, die lege stoel, dat is de nieuwe generatie. Dus de wet die je maakt... het blijft wat je maakt, is voor die lege stoel. Dus dat moet je eigenlijk altijd... in, in beeld hebben, in zicht hebben. Nou, ik denk uiteindelijk dat ik vind... dat eigenlijk die lege stoel gevuld zou moeten worden. Ook met mensen zoals jullie. Maar als, als jongen goede ideeën hebben... of meeleerdenken of laten zien wat, welke, met welke problemen ze worstelen... of wat er in hun ogen veranderd moet worden, lijkt me dat al heel goed om te horen. En ik denk zeker, als het uiteindelijk gaat over jullie en mijn toekomst... ...dat wij natuurlijk wel echt een stem moeten hebben. Dus uh, ja, ik denk zeker dat je naar kinderen moet luisteren. Zullen we applausje voor Splinter doen? Een <laughs> applaus ik voor jullie, hoor. Want erg bedankt. Jullie hebben prachtige vraag gesteld. Echt super, hartstikke leuk. Ja. Hartstikke leuk om jullie allemaal te ontmoeten. Wat valt jullie op? Ja, nou mij viel dus op, ik vond, uh, hij was heel erg vaak over wie is de mol aan het praten en ik vond dat hij altijd deed het over een beetje liegen en bedriegen en al die molacties. en ik vond dat hij daar net iets te vertrouwd in was, dat hij er, daar net iets, ja hij voelde zich er helemaal thuis in, dus ik uh, denk dat hij misschien wel de mol is. Oh, jullie zetten hem ook in als de moeder. Hij andere dingetjes weer hoor. En nou, in elk geval wat mij of is, dat het wel gewoon een heel open gesprek, was, uh, een open gesprek was. En dat hij het ook wel gewoon lekker gezellig vond met ons. Het was gewoon net alsof je met z'n allen ging eten of zo, weet ik niet. Dus dat vond ik heel erg leuk om te zien. En hij vond onze vragen ook heel leuk. En gewoon, zie je het, zo kun je ook gewoon zien. Interviews moeten en kunnen toegankelijk zijn. En dat moet gewoon alles gebeuren. Oké, okay, klinkt heel goed. Volgens mij, volgens mij was dit al een bomvolle, bomvolle podcast, was dit al, een bomvolle ja. uitzending was dit al. Dus uh, volgens mij een, mooie, een mooi moment om, uh, om af te sluiten toch? Yes. Jazeker. Allemaal weer heel erg bedankt voor het bekijken en luisteren van deze nieuwe uitzending. Volgende week weer een nieuwe aflevering met weer bomvol energie in elk geval. En uh, wie er dan te gast is, is nog een verrassing. Heel erg bedankt iedereen voor en achter de schermen. Blijf ons zeker volgen en tot volgende week. Iman, zeg nog één keer kinderpersconferentie. Kinderpersconferentie. Ja! Doei. ja. ja. ja. ja. ja. Tot volgende week. Doei. Bye.